Dank u wel, Jij hielp mee de groene rand van Antwerpen op de kaart te zetten. Kijk, in deze beelden kan je terugblikken op de making-of van een filmpje uit 2018. En daarin schets je voor een groep kinderen, de teleurgang en de hoopvolle toekomst ook, hè, van de natuur in onze stadsrand. En we hebben er ook een paar nog niet eerder gepubliceerde fragmenten in gemixt. Vermoedelijk herinner je het nog heel goed. Hè. Weet je nog? Midden in Peerbos, een historisch hoeventje, een professionele filmploeg, een volledige klas schoolkinderen, enkele gruunranters. En jij vertelde daar een modern sprookje. Een sprookje dat een verhaal van hoop is. Dat het niet te laat is om de natuur te herstellen. Dat we de gefragmenteerde en gehavende natuur terug kunnen bouwen tot een groot en robuust geheel. De fase van vernietigen is voorbij. Verpletterende bult! Gigantische kranen, cement en betonmolens, en de ene machine nog verwoestender dan Nu, het is onder meer dankzij jouw optreden en de aandacht die daardoor naar ons burgerinitiatief kwam, dat de overheden er begonnen zijn om er extra werk van te maken. Nu, op dit moment bijvoorbeeld, wordt er een brug gebouwd over het Albertkanaal en daar komt een rijstrook voor dieren. En die rijstrook voor dieren gaat langs de ene kant de natuur van schoten verbinden met aan de andere kant de natuur rond Erdbruggen in Deurne en Wijnegem. En ook het provinciebestuur is volop op dat idee gesprongen. En die maken nu allerlei concrete plannen om nog meer van dat soort van natuurverbindingen te creëren. Het werkt zelfs door in het beleid van de Vlaamse overheid, want die had gepland om in Groenland extra autostraden, spoorwegen, pijpleidingen te bouwen. En ook zij kwamen tot de conclusie, ook onder meer door onze input, dat dat enkel maar bespreekbaar kan zijn als er tegelijkertijd de groene omgeving serieus wordt verbeterd. Dus, ja, dat betekent eigenlijk dat het filmpje dat we nu gemaakt hebben samen met jullie, dat dat eigenlijk zijn effect heeft gehad en dat we nu stilaan toe zijn aan het maken van nieuwe filmpjes. En die nieuwe filmpjes zullen we laten zien wat er allemaal op terrein mogelijk is en wat er ook effectief gebeurt. Nu, voor het zover is, willen we nog een laatste keer heel, heel erg bedanken voor wat je voor groen aan betekent. Hè. En besef dat meer door uw optreden er een nieuwe aanpak voor een groenere omgeving in een hogere versnelling zit. Als allerlaatste fragment dat net niet de eindmontage van het filmpje heeft gehaald, gaan we dan nog eens extra onderstrepen. Bedankt, hè? En echt, hè. Ik hou van Groenland. Ja. Ik geloof in Groenland. Ik geloof echt in Groenland. Jullie ook? Ja. Geloven wij allemaal in Groenland? Ja. Oké, okay, dan zeggen we het eens samen. Eén, twee, drie. Wij geloven in Groenland. Ew.